Het is super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Na de weekvlog. Ik ben samen met Alice aan het wandelen. Hi, no, en nu no, kijk niet een raar aan, want ik ben er raar. Oké, okay, ik ben blij. Ja, dan gaan we gaan weer met de video. <laughs> Doggy. Do you see this? Hi. Er staat nog een keer het water in. Alice. Waar ga jij heen? Alice, je mag niet te ver. Hi. Ja! Ze is er weer uit. Geen idee hoe laat het op dit moment is. Oeh. Maar wij gaan naar de meneers toe. Morgen zijn het een beetje kribbel. Nou, Tuss zegt dat ze wel wat gefilmd heeft vandaag. Het is vandaag zaterdag. Dat heb dus ik ook al verteld. heb ze al verteld. Nieuwe weekvlog. heeft ze ook al verteld. Ja. ja. Dus de gezicht ziet er vrij rottig uit. Heb ze ook Nog al verteld. Steeds. Dat heb ik vorige week al verteld. Ja, maar leg maar even uit wat er gebeurd is. Muggelbult. Eh, daar wil ik aan gaan krabben met mijn vingers. En toen is het gaan ontsteken. Ja. Dus nu heeft ze een beetje een gewond gezicht. Kijk maar. Morgen gaan we, de paardjes dus eerst even op de wei zitten en daarna gaan we naar de Doom, Dutch Open Eventing Masters. Komt gewoon in de weekvlog, want daar mag geen publiek bij zijn en er zijn wel livestreams, dus je kunt ze gewoon bekijken op internet. Op Facebook worden ze stream YouTube weet ik niet, maar ik heb ze in ieder geval op Facebook verwijzing komen. Dus morgen hebben we hopelijk wel iets gezelligs te laten zien. Inmiddels is het al bijna donker, terwijl het eigenlijk niet zo heel laat is. Het tien. Oh, ik hoor je buikvroon. We nou, gaan bloem niet gelijk druk maar uithalen, ik vind het nooit zo fijn als ze alleen staat. Wordt ze heel verdrietig van. En de vrouw trekt niet, dus gaat maar lukken, terwijl ik film. Hé hey, mevrouw, Hallo? Je moet Oh ja. Ja, had je tijd voor me? Oké. Okay. Ho, oh, wachten, wachten. Nee! Dat mag nog niet. Eerst een lijntje aan. Oh, het kind neemt het lijntje. Even. We draaien jullie wel even om. Goed zo. Voor de deur dicht, de mol is leeg en dan mogen de meisjes naar bed. Morgen vroeg weer op de wei. Ja, en dan op enig moment moeten we toch ergens een keertje weer iets met ze gaan doen, en als het ook niet ergens een keer een week langer vrij zijn. Maar ja, ik denk van ja, een week dat is wel goed. Maar hoe lang kan je ze dan uiteindelijk krijgen? Zullen we die ook maar af en foutje? Heb ze nou alleen een Hebben ja, ja. Heb ze alleen een ja, okay. Nou, het is niet veel vandaag voor. Jou. Daar word je ook niet dikker van. Ja, het gaat wel beter met haar gelukkig. Dat kunnen jullie nu denk ik niet zien. Ja, die maar de, ze... In de er van, nou. Maar ze wordt wel wat, uh, wat voller. Goed, we gaan naar huis. Deurtjes dicht. En morgen weer een dag. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En vandaag gaan wij naar Doem toe. Ik ben eerst even lekker aan het uitlaten voordat het warm is. De paardjes staan te wijd. Ja, en dan moet ik de bal schoppen. Maar de bal komt gewoon naar me toe rollen. Hey bal! Wij zijn nu op weg naar de Manege. Dan gaan we de paarden even van het land afhalen. En dan gaan we naar... Ik ga eerst even Daan filmen. Die doet mee aan een online wedstrijd. En dan moet ik even insturen. Dus die ga ik eerst nog even filmen. Maar ja, dat zal niet dus zo heel lang duren. En dan gaan we naar de Ja. Nou, kijk dan. Wat een goed opgevoed paard. Hij loopt gewoon nog eens naar het hek toe. Braver, jongen. Hij denkt eten. Ben jij een knappe knul? Ja, Braaf he! Touwtje pakken. Doei, kind. Het is dan. En wat doe je nou? Je moet je shit schoon houden, ja? Ik moet het Ja, maar, bols, denk ik, dat mag mij niet uit. Nee, dat lijkt hem weer. Zou jij die vast kunnen houden? Kom maar, meisje, hé jongen. Doei! Oh. Hey. Doei! Nou, dan doe ik het hek maar weer dicht. Als dat wel lukt, zo. Dus één, twee, drie. Nou, en dan pak ik mijn grote vriend. Deze. Hallo, Mandone. Kusje. Nou, ik vind Mandone echt leuk. Blondie is daar aan het eten. Blondie is van een prikkelplant aan het eten. Blondie! Ze is van deze plant aan het eten. Het is gewoon pijn Zo. Nou, rondje. Ik ga jullie poepjes opruimen. Ja, echt wel. Jullie allebei Charmandus en Camille cabello denk ik. Ze, en dan hun liedje Señorita. Die hebben ze nu in het Nederlands gemaakt. Ja, in is hè? Niet in het Nederlands, maar in het België. Ik vind het vreselijk. Ik vind het niet mooi. Nou, niet mooi, maar ik vind het wel echt grappig. Volgens mij zijn het ook twee mannen die het zingen. Dus dat maakt het toch gek We zijn inmiddels aangekomen. En er we zijn weer, weer Engelse serie's even. op. Er we zijn weer Engelse we hebben nu inmiddels Emmers gevonden. Dat is een paardenwinkel, die is echt heel groot. Ze dus hebben altijd een enorm grote paardenwinkels. Ja. Dus gaan we even kijken? Op, we worden niet gesponsord door Emmers. Nee. Dus oh, emmers sponsor ons! Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, ze zijn maar tot drie uur open, dus we hadden bedacht dat we toch heel even snel in deze nieuwe gaan kijken. Ja. Gewoon puur omdat het ook oh. weer schaduw. Schaduw. Omdat het wel echt gewoon heel gaaf is. Ja. Nou, dus gaan we even kijken. Nou, een ding bij Emmers. Een ding bij Emmers? Ja, zo'n uh, Emmers. Wat voor ding? Account. Account. Account? We zijn nu bijna een belletje ja. We, in in België. We, in België. we gaan even kijken. Ja, ja dames, we zijn in Emmers. <laughs> Ze hebben een nieuwe vestiging. Ik weet niet of jullie Emmers kennen, maar dit is wel gewoon echt leuk. Oh, daar is En Zo, oh, we zijn zijn inmiddels aangekomen. We hebben geparkeerd. En we gaan nu naar uh, en toe lopen. Ja, ik weet alleen niet waar de ingang is. Ik dat weer we Nou, lopen we daarin? Ja, op de nou, op daar onder moet. Ja, we vind. lopen nu deze kant op en we ja. zien het wel. Oké, okay, inmiddels. Oh, inmiddels hebben we geen idee meer waar we zijn. Ik heb wel de ook gevonden nu. De wist. Maar nu zijn we nog op zoek naar. Naar wat zijn we op zoek? Crew. Zij gaan de Crew zoeken. Nee, ja, we zijn geen crew, maar we mogen wel even naar de Crew. Crew. Crew 2. Crew 2, dat is de van. Ja, nou ik ben benieuwd. On the Oh, dit, jaar zijn, oh, dit jaar zijn er heel veel meer start. dat dus is van nog is heel veel groter geworden, alleen we zijn nu kampioenschap Nederland kampioenschappen aan de kant, dus ze het op één de Er kwamen net een paar, hoe heet die mensen eigenlijk? Hindernisbewakers tegen. Nou, als ze een paard zien, dan moeten ze een fluitje blazen en dan weet de volgende dat het paard eraan komt en die moet dan weer een fluitje blazen, waardoor alle mensen opzij gaan. opzij gaan. Ja, maar buiten dat moeten ze ook even kijken of iemand over een hindernis heen gaat. Of want el want elk, een, een, ik denk een hindernisrechter of zo, want ze, als je namelijk eraf valt, er is natuurlijk hier geen jury. Dus dan moet iemand ervoor. vertellen dat een of afgevallen is. Maar goed. ze dat dan doen? Nou, dat zeggen die meiden door de portefeuille. Oh ja. Als eentje hem aanraakt of valt of zo, dan, uh, nou, dan gaan ze dat dus even melden. Ja. Wij gaan naar hindernis 6, want we hebben gehoord dat dat de moeilijkste hindernis is. was heel anders ja. en dan meer in de zin van dat ja er weinig publiek is, dus ook geen steentjes en andere leuke dingetjes, wat logisch is. Ja. Want als geen publiek is, kun je ook niks kopen. Wij zijn nu bij is 123 denk ik. Ja, 1, 2 en 3, ja. Dus we zijn weer bij het begin. Yeah. Ik vond het heel gaaf om te zien. Ja, ik ook Het is echt super leuk. Dus in november is het weer, als jullie het nou leuk in vinden. Vijf, ja, maar in, eerst in oktober, november nog. Ja. Dus als jullie het nou leuk vinden dat we dan weer gaan, laat het hier beneden even in de comments achter. Want wie weet, mogen we dan gewoon in oktober weer. Dat lijkt me wel echt heel gaaf. Zeker, we gaan uh, even wat editen en dan gaan we naar huis. We zijn inmiddels weer aangekomen op de Arkhoven. En bij Emmers hebben we dit pakket gekocht. Voor Boris. Want ik denk dat Boris dat wel heel erg lekker vindt. Ik moet even kijken of hij dat wel lekker vindt. Anders uh, lekker vindt. ga ik even kijken of de meiden het lekker vinden. Ga ik even ophangen voor hem. Ik weet niet waar ik het eigenlijk moet ophangen. Maar ga ik ga het niet even proberen. Hallo jongen. Nee, ja, Ik ben lekker afgespoten. En een beetje meer. Nou, ik ga hem even ophangen. Ik ben weer met Alice aan het wandelen. En het is vandaag. Dinsdag. Tijdens. En ik ben alweer terug weg. Want Alice kan niet heel veel houden. Daar. Kom! We zijn eigenlijk de laatste tijd. Er zijn er steeds meer mensen heel vroeg in de ochtend aan het fietsen, wandelen. Iets in die richting. En dan ben ik niet meer de enige. Of... Uh, trouwens, bij mijn wond. Daar is de korst de stukken van afgevallen. En daardoor ziet hij er veel beter uit. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik ga nog even terug wandelen naar huis. En dan uh, gaan we de wat mee doen. Dus dat. Ik heb net samen met Murren... Reels gemaakt op Instagram. Wil je dat zien? Nou, kijk dan op uh, Instagram bij Reels. En ik ben nu met Blondie aan het freestylen. Dat eigenlijk een beetje. Ja! Ah, yeah. oh, knappe Blondie. Zo, Blondie heeft lekker gewerkt. En dan gaan we even kijken waar ze heeft gezweet. Want uh, Daan zegt dat dat ze belangrijk is. Zo te zien heeft ze hier gezweet en bij haar borst en dan een beetje bij haar nek zo. Kan je het heel goed zien. Dan hier, waar de singel normaal gesproken zit. Hier is ze heel warm. Misschien wel wat beginsweetjes. En hier, daar is ze ook nat. Dan tussen haar binnetjes heeft ze schuim zitten. Daar heeft ze ook zweet. Aan de andere kant is het precies hetzelfde. En dan. Uh, bij haar neus weet ze ook. En naar uh, een beetje bij haar uh, ogen en zo. Ik ga nu even mijn logeerlijn en logeersweep opruimen. Dan kan ze eruit. Ga ik haar even afspuiten. Dat is nu echt nodig. Uh, Toppie. Het is vandaag woensdag. Woensdag. Het filmdag. Ja. vandaag gaan we niet filmen. Vandaag gaan we reels maken. Maken. Ja. Oh ja! Ik ga met Daan zo reels maken. Of is dat vanavond? Nee, zo. Oh, oké. Okay. Ik heb trouwens nu een mooie 9 of een. Oh, hij blijft. Oh, of een 6. Ja, Net zoals je het ziet op mijn gezicht. Mijn gezicht begint ook steeds erger te worden eromheen. Dit begint minder te worden. Yeah. Ja, we hadden gehoord dat het misschien wel krentenwaard zou kunnen zijn. Het zou kunnen, maar wij denken zelf ook. Oh. Maar wij denken zelf van niet. Ja, we weten het niet zo goed. Ja. Alleen dus ik krijgt nu gewoon pyrogenium van eco dan ja. zou je denken, huh, Waarom? Nou, ja, ja dat helpt tegen infecties. En dat vinden, we, ja, als je naar een, een huisarts gaat, dan krijg je meestal salpjes die allemaal dingen bevatten waar je niet per se blij van wordt. Ja. En dit helpt blijkbaar wel. Dus, nou, dan gaan we maar dit mee doen. Ik Doe iedere dag. Want ik geen in nemen en dat werkt best wel goed. Ja, je hebt een tinder erop gesmeerd. Ja. En daar ze gaan. ook ga liever naar ja, Het kriebelt enorm. Ik doe het nu alleen aan de binnenkant, dus met mijn tong zo... Wat meer kan ik gewoon niet doen. We gaan paardjes van het land halen. Gaat u mee? Nou ja, dan gaan we reels maken. Trenadio's. Maurice! Joho! Juist! Ja, goed zo! Brave knuffie. En de meiden staan al te wachten. <laughs> de meiden zijn zo aan de deur. Nou, willen jullie een rook rood. uit. Wat? Ja, ik zie het. Hallo. Wil jij even deze openlomen? De Hallo. Dankjewel. Boris heeft ook een lekker toekje achtergelaten. Gister jongen. Hoe is dat? Yeah. Nou, ga ik die eerst doen. Pak schep en je gaat ik poep scheppen. Kijk, als je kinderen hebt, dan kun je ze misbruiken en dan doen we gewoon kinderarbeid. Nou, dan, dan roepen we gewoon even Tess heeft lange, langere benen. Daar met langere benen dan jij. Precies, Tess heeft lange benen. Dus nu heel Daan bedacht dat Tess even de weer kon rennen. Dat doe ik ook altijd hoor. Want Tess is gewoon tien keer sneller dan ik. Ja, maar hoe kan ik langere benen hebben dan jij? Ja, maar we willen nu okay. het halster, van Bukas ook nog. Het Bukas halster, en go! Ja, go! Kort. Go! Ik heb ook een therapiehalster. Oh, dat mag ook, maar ik weet niet wat Je ligt dichterbij. Drie meter dichterbij. dus. Ik ga, naar, ik ga naar de manege toe, ga ik de paarden in de molen zetten. Ik heb allemaal zalf op mijn gezicht, omdat mijn gezicht erg pijn doet. Dus, uh, let's go! Die zijn gaan ontsteken, het doet echt heel erg zeer, het dus doet ook zalf op, maar ik voel me daardoor wel echt heel erg rot, want uh, het doet echt, echt, echt heel erg zeer. Hey, ik ga de paardjes afspuiten en dan de stappen we er zo. Oh, man, dan moet ik lekker uit plassen. Oh kijk, hè? Oh, dat is gebeurd. Blondie ben gaat ze plassen. Ja maar dan denkt ze dat ze weg moet. Ja, als ze weg moet gaat ze plassen. Dat doet zo uit. Want ze durft niet ergens anders te plassen. of dus dat wil ze niet. Oh. Maar Blondie, ik zit alleen maar op de klas. Heel vaak. Yeah. Ja. Zo schat. Wat wij noemen een paardenkunstwerk. Je ziet dat het gezond is, ik zie mooie vezels erin, en verder ga ik er niet over door. Ach, je meneerje. Ik ben weer kapot. Vind uit tijd om naar huis te gaan? Hoe het bij mijn gezicht is op dit moment. Dit is echt heel veel minder geworden. Alleen op mijn oog heb ik ook een rondje. En die doet echt nog steeds heel veel zeer. Maar voor de rest vind ik het er alleen maar uh, erg uitzien. Ik ga naar huis. Goedemorgen, vrouwtje. Hey. Ga je lekker te slapen? No. Geen paniek. Dat is helemaal plot. Nee. ze lag gewoon rustig te slapen. Ze doet nu ook even wat rek oefeningen. Ik heb hier... anti-kribbelspul voor de paarden. En ik dacht... Nou, misschien kan ik het ook op mezelf uh, sprayen. En toen dacht ik, nou weet je, dit is al erg genoeg. Laten we het niet erg maken. Het is donderdag. Morgen gaat Tess bij Bianca Schoonmaker springen. Samen met Icaros, Murren en Robin. Dus dat betekent dat Blondie vandaag echt moet lopen. En als Blondie dan gaat lopen, dan ga ik ook maar lopen. Dus we hebben de paardjes gezadeld en we gaan maar buiten om. We gaan naar buiten. Wat ik zo leuk vind, ja. nou, dat we ruim een week niet gereden hebben, wel gelogeerd en zo, maar niet gereden. En dat we dan opstappen en dat onze paarden dan dit doen. Niks. Dat betekent dus dat het brave bassies zijn. Ze zijn niet overmatig, uh, hip, vrolijk, moeilijk, lastig, uh, irritant, weet ik veel wat, ze zijn gewoon zichzelf. Nou, dat vind ik fijn. Daar ben ik dan weer blij van. Ja. Nou, we zijn bij de Uithof. Ik dus zijn druk bij de uithof. Ik meteen zijn we bij het scheurpad, maar ik heb geen GoPro bij me, dus ik kan niet veel met galopperen. Ja, het, is, het scheurpad heeft oh, Danig Steef zo genoemd. Oh, Danig Steef hebben het zo ja, Dan is het toch het scheurpad. Ja, het paard. Het is wel lekker weer op een paard te zitten moet ik zeggen. Ik heb het wel gemist de afgelopen week. Voor mijn buik is het ook goed. De... Nou, de ijskoeien. Ja, ze zijn aan het verbouwen bij uh, Madestijn. Dus let niet op, Blondie die hier gaat bijna om. Oh, we komen andere paarden tegen. Dus ik moet eventjes uh, me daarop concentreren in plaats van op iets anders. Nou, zo meteen rechtsaf en dan gaan we een klein stukje galopperen, galopperen. En dan stappen we alweer naar huis toe. En dan hebben we het hopelijk zonder om weer gered. Wat was dat? Heel spannend. We hebben inmiddels gegalopeerd. Na nou, het galopperen heeft vroon wel bedacht dat was lekker. Dus dat wil ik eigenlijk nog een keer. Maar we hebben besloten. één galopje is genoeg vandaag. De blondie die was net een beetje vervelend. Die deed net alsof er allemaal hele spannende dingen achter een hek gebeurden. Dus toen is Tess maar eventjes afgestapt. Die was zelf ook gestrest. Ik weet niet precies waarom. Weet ze zelf ook niet. Dus nou ja. licht uh, in huis. Zo, we zijn weer terug. Lekker paardjes op de wei. Lekker in de regen. Moet ik zeggen, het droogt al voor ik het er ergens heb. Kom, maar laten wij zien hoe het moet. Zo moet dat blondie. Oh, blondie vindt nu alles spannend. Het is ook wel heel spannend, allemaal. Not really. Maar goed, we zijn dus weer terug. Paardjes afzadelen. Want uh, ik ga paarden afzadelen. Want Tess zal ondertussen de uh, supplementen geven. Gaan we lekker naar huis, vanmorgen dan naar etenuur Dat is spannend. Paard heeft een uh, wilgentak. Moeten nog even de laatste dingetjes opruimen dan gaan we naar huis. En waar heb je dat ding nou houden? Daar, Oh ja, kijk ze hebben daar een snoepje houden. nummer nu Als het de best doet, komt ze er ook bij. Die is toch wel langer tof dan blondie. Nou, even opruimen en we naar huis. Het is vandaag vrijdag en gisteren hebben we aan de dokter gevraagd van we, we weten niet zeker wat het is, wat zou het zijn. En een tijdje later reageerde de dokter van het is krentenbaard. En het is zelfs zo erg uit de hand gelopen dat ik nu antibiotica moet slikken. Ja, ik vind het best wel heel erg raar dat, dat zoiets zo ver kan komen. dan nou, het begint met heel onschuldig krabben aan je muggenbult. En uiteindelijk zit heel je gezicht vol met krentenbaard. Maartje van Zeres heeft het ook een keer gehad op haar oksel. Maartje, ik heb hem ook hier. Ik heb er ook uh, hier één op mijn been. En hier één. Die uh, plak ik af met een gaasje en dan uh, tape. Dat, uh, dat ze niet uh, nog meer kunnen smetten. Want hetgene wat uit je krentenbaard komt, dat is heel erg besmettelijk. Dus daarom moet ik ook heel erg oppassen met andere mensen. Uh, ja, ik voel me eigenlijk best wel erg rot onder omdat uh, het toch iets is dat ik ja, niet had verwacht van onschuldige muggen Maar ondanks dat ga ik toch naar Bianca toe. En heb ik van haar springles. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar we gaan eerst bij middel van de trailer halen. Tess heeft net al verteld dat ze een krentenmaart heeft. Het was nogal schok voor ons allebei. Er waren wel een paar mensen die het al gezegd hadden, maar het leek ook heel erg op een muggenallergie. Dus ik denk zelf dat het eerst een muggenallergie was en dat het krentenwaard geworden is. Ik voel me natuurlijk wel een beetje naar onder, want ik had wel iets eerder in mogen grijpen. Maar ja, ik had ook zoiets van, ja, allemaal leuk en aardig, maar jij krapt gewoon een hele boel open. En vervolgens met je vuile nagels en je luistert niet naar je moeder. Dus dan ben ik toch minder snel geneigd om te gaan helpen omdat er niet naar me geluisterd wordt. Maar goed, we gaan nu naar Middenhof. Dit is een beetje een raar momentje, want er is plek bij de Arkenhoeven om de trailer te stallen. Dat betekent dat dit de laatste keer is dat we de trailer bij Middenhof gaan halen. Wel heel fijn van Middenhof dat we daar de trailer mochten stallen toen er geen plek was bij de Arkenhoeven. Dus dankjewel Middenhof. Maar aan alles komt een eind en overal komt weer een nieuw momentje. Dus nu gaat de trailer bij de Arkel verstaan en dat is voor ons wel iets makkelijker natuurlijk, want we hoeven hem niet meer te halen, dan is die er gewoon. Maar wel nog een einde van de tijd. We gaan naar Bianca. Daan gaat mee. Ja. En ze heeft een nieuwe beste vriendin. Nou ja, Jill is eigenlijk altijd wel je beste vriendin. Oh, ik ben kapot. Wil je zien hoe het is gegaan? Kijk dan... Wanneer komt opraag? Nou, dat weet ik niet. naar deze weekvlog. Morgen naar de zondagvideo. Dan zien jullie als het goed is mij springen. Het einde van de weekvlog. vlog. Super leuk dat je hebt naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. Klik op het belletje. Dat is een belletje in Zuid-Tuislocht heel erg fijn. En dan zie ik jullie morgen bij de zondagvideo. Doei!